Goedemorgen allemaal! Ja, dat zeg ik toch niet tegen de mensen? Wij zijn de familie van mij! Papa, Mama, Berber en Brian, dit is de allerleukste familie van Nederland! Familie van mij! Ja, maar wat zeg je tegen de mensen? Nee, wat zeg je tegen de mensen? Direct. Goedemorgen of goedemiddag of goede. Hallo! Hallo! Hé, hey, wat gaan wij doen? <laughs> wat gaan we doen? Want wij zitten hier tegen iets aan te kijken. En jullie zien het nog niet. Iets leuks, een project doen, hè? Ja. Wat gaan wij doen? Wij gaan hier zo. En ik draai even het beeld om. Momentje. One eternity later. Huh? Wat is dat nou? <laughs> wat is dit? <laughs> dit is. Dit is aquarium! Dit is een aquarium. Oh, wat doe je? Wat doe je? vind zo grappig. Hé, hey, wat gaan wij met het aquarium doen? Wij gaan een slootwater aquarium maken. Wij gaan in dit water, wij gaan zo samen naar de sloot. En dan gaan wij modder scheppen met de schep. Dat doen we in de emmer de modder. En dat doen we in dit water. En dan gaat het water zo ronddraaien. En dan wordt het een slootwater, zoetwater. En dan gaan we over een paar weken gaan we vissen vangen. Toch? Uh, moet we vissen? Ja, kan. Met een netje gaan we vissen vangen. Ja, doe maar open. Doe maar open. Zal daar emmers. Is open. Nee, geen emmers. Nee, moeten we even buiten pakken. Het is het moeten Er moeten nog planken in gemaakt worden. Maar we gaan dus een aquarium maken. Zullen wij eens de schoenen gaan aantrekken? Want je hebt je schoenen nog niet aan. Reze, schoenen aan. Rezen! Je hebt je schoenen al, je hebt een Rezenmonster. Papa is ook al zijn schoenen aan het aantrekken. Mijn papa kan niet verder heen. Jullie gaan straks naar de speeltuin met mama. Eerst gaan wij naar de sloot. Dat is mama weer aan bij de speeltuin. Ja. Oh, papa zijn strikken. Hoppa! We gaan slootwater, of oh nee, niet slootwater, slootmodder gaan we scheppen. En dat doen we in deze bak een beetje. Twee mokken, zei de buurman, per bak. Twee mokken. Wat zijn dat? Mokken, dat zijn bekers. Twee bekers. Dus we gaan een klein beetje slootwater scheppen. Uh, slootmodder. Jeetje, papa hebben het niet vandaag. Papa hebben een beetje gedroomd vandaag. Jij ook? Wat heb jij gedroomd dan? over water. Over water, oh. Nou, trek je schoenen aan, ga ik al wat een emmer aan een schep zoeken. Want we hebben een schep nodig. Even kijken, misschien kan jij mee zoeken zo als je schoenen aan hebt naar een schep. Hier is de schep. Ja, die kunnen we lekker diep in het water vroeten. Nou moeten we nog een emmer hebben Brian. Wat zeg je? Ja, mooie bakken van buurman Rob. Daar gaat modder in, water in. Dat duurt het even. En dan wordt het een slootwater. En dan mag Berber helpen met het modder erin doen. Dan kun jij kijken. Jij mag helpen met het scheppen. En Berber mag helpen met het erin doen. En de pomp staat echt op 1. Dat is een 30 watt pomp. Um, ja, ik heb niet zoveel verstand van pompen, maar er komt een aardige straal water uit als je het ziet. En ik kan hem wel even laten tonen hoe dat dan gaat als ik hem op eetstand zet. Kijk Brian. Kijk. Hieronder zit een filter. Dat noem je een bioloog. Heb je gehoord? Nee. Daar ga... Kijk, als ik hier het knopje in druk, gaat hij uit het water. Hoor je dat? Gaat hij hier slurpen? Daar ook dan zal je zien dat het water hier omhoog gaat. Ga maar kijken naar de bak. Zie je het? Dus dan gaat het water helemaal omhoog. Ja, ja daar het water gaat. Hier nu in. Het wind. zit precies op goede hoogte. Dus hij kan niet overlopen. Ik heb hier een mooie emmer Brian. Ga jij je, je jas maar aantrekken? Altijd mooi een mooie emmertje. Twee emmertjes water halen. Twee emmertjes pompen. De jongens op de klomp. De deurtje dicht, want we krijgen het water het koud het water het koud, zo, even kijken, ik heb geen sleutels bij me, dus mama moet straks even de deur open doen, zo, daar gaan we, op de stoep, wachten, komt er een auto aan, nee hè, kom, hou jij de emmer vast, mag jij de emmer vast houden? zo, dan gaan we weer op de stoep, ja, nee, ja, die heeft weg. kom, daar ben je? Kom. Zo, want we gaan een slootwater aquarium starten Ja. En dan gaan we later, als het wat warmer wordt, visjes halen. Of eh, niet visjes halen, visjes vangen met het net. vis nog. We gaan weer oversteken. Dus ga je even kijken of de auto's aankomen? Nee hè? Heel goed. Ga maar. Hinkelen, dat kan jij goed. Maar gedag hoor! Goeiemiddag! Portretrechter! is Emma maar neer! De eindang is toch. Ja, filmen met een telefoon? Ja jij maar papa filmen? Kijk, laat jij zien hoeveel we hebben. Wow, twee handjes. Die gaat op niet in het water. Zo, goed zo, goed vasthouden. Gaan we naar het aquarium. Wow. Goed zo. Hoor, gaan we weer mooi huppelen. Dat is een extra gewicht, dat is juist goed om te trainen. Ja, die mannen kunnen ver slaan. Hè? Wil je dat ook eens proberen, tennissen? Nee? Oké. Okay. We kunnen altijd eens leren. Voorzichtig met de emmer. Anders gaat het allemaal over je broek heen. Ja, dat is het wel. kijkt naar mij nou. Ik kijk, naar willen. Ja, ja. Kom maar, geef voor de camera maar weer. We gaan naar het aquarium. Op de stoep wel blijven, hè? Ja, een racemonster. Je lijkt wel een raceauto. Hé, hey, wat is er? Kijk eens. We gaan alleen maar dit halen. Modder, zie je dat? Dat gaan we in het aquarium doen. Wil jij daarbij helpen? Ja. Ja? Nou, zullen we een beker pakken? Kom. Gaan we een beker pakken? Een oud glas. Ja, pak jij de emmer maar. Lukt dat? Lukt dat? Ga jij de emmer meenemen? Is heel zwaar. Ja, tillen. Ga maar naar de schuur tillen. Ga maar naar de schuur. Oh, dat gaat papa doen. Wacht even. Oh, wat is die mooi. Zo erin. Kom maar. Gaan we dit in het water doen. In de schuur. Je weet het toch waar het aquarium is? Ja. Hé Brian hebben wij als mannen geschept en Berber gaat het in het aquarium doen en Brian ook. Kom maar Berber. Nou, kijk hier, hij gaat weer aan, net als we komen. Hij ging net aan en dan gaat hij weer vullen. En dan gaat hij zo weer stil. Nou, eerst Berber, want Berber heeft niet mogen kunnen helpen scheppen. Kom maar Berber, kom op, kom op de stoel staan. Gaat dat lukken? Ga maar op de stoel staan. Ga ik een kopje aan je geven? Jij mag het ook zo doen. Ga maar staan. Ga maar staan. Ja, en dan gaan we erover. En ga jij maar. Kom maar, met dit. Ga mijn hand maar, maar vast. Ga maar draaien. Oh, moet ik moet wel filmen. Oh. Oh. Kijk hoe zwart. Brian, kom je al vast? Ga mijn hand maar vast, blijven. Pak mijn hand maar vast. Nee, de andere. Oh. Ja, goed zo. Draaien. Draaien, want ik kan niet draaien. Per bak, zegt buurman Rob. Buurman Rob die heeft ons het aquarium gegeven, en dan nou gaan we zien dat hij vanmiddag weer helemaal schoon is. Om morgen even hey, wachten, Brian, werk me we van de stoel af. Daar gaat Brian op de stoel staan, zou ik even een vullen? Dan ga ik hem vullen. jij op staan. Ik heb mijn voet op de stoel, dus hij kan niet klappen. Zo, oh, dat is een, mo een mossel. Die laten we erin. Kijk, we hebben het eerste leven al. Een mossel. Een zoet watermossel. Ja, hou maar samen vast. Mijn hand, doe je mijn hand maar vasthouden. Net zoals Berber, doe je mijn hand maar vasthouden. Draai jij mijn hand maar om. Oh. En nog een hammer, Nog eentje. Nog één een schepje en de rest gaat de tuin in. Ah, ik moet wel veel Hier ah. mijn hand maar weer draaien. Ah. Vanavond wat modder oh, dan. dat kunnen we met een doekje doen. Kom, gaan we even de handjes wassen in de tuin? Oh, je sokken. Jij bent op je sokken. Doe jij maar binnen je handen wassen, schat. Ga jij maar bij mama. Jij mag hier, want jij hebt je schoenen aan. Kom maar, Brian. Het is helemaal zwart nu. Maar dat gaat hij filteren. Dus straks op de webcam zie je het steeds minder vies worden. Dus papa gaat de webcam aanzetten en het licht. Even wachten, hou jij de camera vast? dan film jij zo de aquariums. Aquarium. Kijk wat papa gaat doen. Papa gaat de stroop van de lichtjes. Eén. Dan moet papa wat aan bedenken. Twee. Dat de stekker hoofd blijft hangen. Een maken of zo. Dat weet papa nog. Kun je met filmen? Ja. Ik ga je... Kan je al door het water heen zien? Ja. Koppeteen. Er zijn al lampjes aan. Ik zie al heel dichtbij. Kijk, kijk eens daar. Kom eens, we gaan we dat zien aan de mensen. Is oh ja, je hebt oh. Het staat paars. Kijk, het is paars, maar er zit modder in. Nou gaat zo de webcam hier aan. Die kun je volgen op familie-romein.nl En dan zie je het water steeds weer doorzichtiger worden. Dat duurt heel lang. Ga ja, jij maar lekker zitten kijken? Niet staan. Dat mogen alleen maar voor het vullen. Gaan we nog even gedag zeggen tegen de mensen? Gaan we nog even zeggen: Een, een hele fijne dag. En tot de volgende slootwater aquarium vlog. Moeilijk woord, hè? Zal ik het maar zeggen? Nou, allemaal een hele fijne dag. Wow, wow, wow! Daar ging wat mis. Zo. Een hele fijne dag toegewenst. Mijn haar zit voor gemeten. Daar gaan we zo eens wat gel in doen. Dat had ik eigenlijk van tevoren moeten doen. Een hele fijne dag toegewenst. En uh, Ik heet papa. Hoe heet je? Jullie Vraagt Brian zich af. Um, zet het even hieronder in de reacties. Hoe jullie heten. En uh, wij gaan uh, kijken wanneer het water niet meer goed is. Is te zien op onze webcam. familie Tot de volgende keer. Hey, laters.